De letter Pi. Links zien we de hoofdletter en rechts zien we de kleine letter. We kijken vandaag naar de kleine letter. Wat is Pi eigenlijk? Pi is een Griekse letter. Pi is een constante. Pi heeft een waarde. Die waarde is oneindig. En die is ongeveer 3,14159265 en nog een hele hoop decimalen daarna. Maar pi is eigenlijk nog veel meer. Pi is het resultaat van de omtrek van een cirkel gedeeld door de diameter van een cirkel. Oftewel O delen door D of O del door 2R waar de R staat voor de radius. Je kunt dus zeggen dat Pi wel een beetje speciale verhouding heeft met omtrek en diameter van een cirkel. We kunnen dan ook vanuit de standaardformule de formule O is 2πr maken, oftewel omtrek is 2πr. Waarom is Pi nou eigenlijk 3,14? We wisten al dat Pi een vaste ha waarde had. Maar welke waarde? Deze kunnen we in het experiment uitvoeren. En daar ga ik mijn muis bij gebruiken. Ik heb hier een klein filmpje. Ik begin met vier cirkels. Elke cirkel heeft een diameter van 1. Niet 1 centimeter, niet 1 meter. Nee, een diameter van 1. Ik zet deze cirkels met 4 keer achter elkaar. Dus ik heb een afstand van 4. Om deze cirkel doe ik een touwtje. Met touwtje is de diameter nog steeds 1. Ik rol de hele cirkel af. Op het punt dat de touwtjes afrolt, hebben we π bereikt. Maar waarom is Pi dan oneindig? Het leek alsof die gewoon één afstand had. Nou, dat ga ik uitleggen. Stel, we nemen een cirkel en een lijn. En die cirkel duw ik tegen de lijn aan. Dan zie ik nog steeds niet precies waar die cirkel die lijn raakt. Zo nauwkeurig kan ik niet kijken. Laten we hem wat groter maken. Daar is hij wat groter. Ook deze cirkel plaats ik tegen de lijn aan. Maar weer hetzelfde probleem. Ik zie nog steeds niet waar die nou precies de lijn raakt. Een nog grotere cirkel dan. Daar is die. Ga ik hem weer tegen de lijn plaatsen. En weer opnieuw hetzelfde probleem. Nou, zo kunnen we continu door blijven gaan, oneindig door blijven gaan. We zullen dus nooit zien waar die cirkel de lijn raakt. We gaan hier natuurlijk vanuit dat de cirkel perfect rond is en dat er geen kleine oneffenheden in zitten, zoals bij een bal. Pi is daarom oneindig. We kunnen geen eind bedenken. Dit zijn de eerste duizend decimalen van Pi. En die gaan nog veel verder.